Hé hey, Roosje, hé hey, Annabel, kijk eens! Dat smaakt goed! Hé hey, Annabel, er ligt een wortel naast je bak en bij Roosje twee. Ho oh, Joyce, kom maar Joyce! Goed zo Joyce! Ho Joyce, hé Roosje. Hé hey, Annabel, hé hey, Annabel, hé! Hey. Ponies!